bijvoorbeeld Eigenlijk uh, overal, op scholen, in achterstandswijken, maar ook op universiteiten. En wat wij heel belangrijk vinden is dat jongeren hun uh, ideeën en hun problemen, maar ook hun dromen en wensen kunnen verwoorden en daardoor meer betrokken worden bij de samenleving uh, en eventueel ook bij de politiek. Een van de mooie projecten die we doen is Wijk in Verandering. Uh, dat is een, deb een debatproject in achterstandswijken en het woord zegt het al, uh, door jongeren te coachen, te trainen en te helpen om hun problemen helder te krijgen en er dan ook over te praten, zetten zij zichzelf in voor verandering in de wijk. Uh, ik denk dat er een paar punten zijn waar wij een toegevoegde waarde hebben. De eerste belangrijk is dat wij debatten ook zien als een vorm van beleidsbeïnvloeding. Dus, maar op alle niveaus. Dus jongeren die meedoen, die leren om uh, de problemen die ze hebben te analyseren. Te kijken wat is mijn mening erover. Wat is de mening van de ander, van de politiek of van de beleidsmakers? En dan weten ze ook om voor die mening op te komen. Dat ondersteunen wij, dat begeleiden we. Twee is dat we gewoon de jongerenwerkers hebben geïnspireerd om mee te doen aan dit project. En hun ook het geloof hebben gegeven en het vertrouwen dat het kan. En het derde uh, is dat we het in vier wijken hebben gedaan. In Brussel, Antwerpen en twee wijken in Amsterdam. En juist door die uitwisseling van ideeën, maar ook live, dus dat ze elkaar ontmoeten, dat is ontzettend inspirerend geweest en heeft steeds een punt in de tijd gezet, waardoor de jongeren wisten van, oh, we moeten dit af hebben of oh, we moeten dat debat nog doen. En op die manier zijn er vier succesvolle wijk-in-verandering-projecten tot stand gekomen. Met dit project zullen we eigenlijk... Uh... Ja, veranderingen, veranderingen op scholen, verandering met, euh, met, de met de thematiek. We, we willen gewoon iets bijbrengen. Iets, euh, ja, we willen alles veranderen, eigenlijk. Proof démotiven, les élèves. Is-ce une réalité? Je ne veux pas tomber. Proof démotiven, les élèves. Ils consacrent tout de temps avec les élèves qui okay. font moins bruit, qui sont plus intelligents que les autres. Qu'avec les... Qu ceux-là Qu Qu Qu qui... qui sont euh, plus bêtes que eux. Pourquoi Quand si ils disent regardez votre voisin de gauche et de droite, il y aura un des deux qui sera plus là l'année prochaine. Bah, c'est pas que j'ai quelque chose contre toi ou toi ou toi, mais si toi tu parles, bah je... je suis ici pour donner des remarques. Et... Qu'est-ce que tu fais ici Pourquoi tu parles Si c'est pour parler, rentre à la maison. Tu rien à faire ici. Ça, c'est décourager un élève. Voilà, ouais. Mais dire, de parler, boulot prof. Wat we tot nu toe hebben gedaan is, uh, we hebben uh, veel gebrainstopen, veel uh, samengezeten en veel over het thema, het thema gesproken. Um, we hebben ook zoveel, zoveel mogelijk mensen proberen uh, bij te trekken en uh, politiekers, uh, leerkrachten. Uh, we hebben ook um, uh, de kans gehad om samen, uh, samen aan tafel te zitten met leerkrachten. Uh, om, over, uh, om over de discriminatie op school en uh, het verschil dat er was tussen de lagere en de hogere klassen en uh, hoe dat het zat, wat dat er kon veranderen, waarom het zo was. Zoals jullie het gemerkt hebben, hebben de leerlingen van Chicago tegen een debat gemaakt tegen de leerkrachten. Maar het is niet fini, We willen altijd aller plus de Mardi, Mardi, 12 mars, hebben we een rendezvous met het syndicat des élèves secondaires. Dus onze actie voor zich. maar biedt wel iets extra's. Bij debat leren jongeren naar elkaar luisteren. Dus ze weten van, ik heb één visie op de problematiek of op de stelling, maar er zijn een heel veel andere visies ook mogelijk. Ze leren daarnaast hun visie ook op een hele rustige manier te onderbouwen. Dus door middel van argumenten, dat leren ze. En wat heel belangrijk is, is dat ze, doordat ze langzaam, maar zeker steeds vaker ook met elkaar en met politici en beleidmakers praten en gehoord worden... Krijg je ook langzaam dat ze steeds meer zelfvertrouwen erin krijgen? Dus wij zien inderdaad letterlijk jongeren vanuit een gekronde schulphouding openbloeien en op een gegeven moment ook echt tegenover de gedeputeerden van de provincie Antwerpen of tegenover de gemeenteraad hier in Amsterdam hun zegje doen. En dat is natuurlijk super om trots op te zijn. Ik ben hier, ik ben 18 jaar oud en kom uit Antwerpen. Waarom doe je mee aan dit project? Om onze, om onze stem namens de, alle jongeren uit Antwerpen, vooral uit de buurt Kiel, onze stem te laten horen aan de agenten op straat. Wat willen jullie zeg maar, daarmee bereiken? Wat willen mee daarmee bereiken? Uh, ja, zoals ik het zei, vooral onze stem laten horen, uh, wat wij ervan vinden, uh, tips meegeven aan de agenten hoe dat ze de hangjongeren het beste moeten kunnen aanpakken. Wat hebben jullie tot nu toe daar? Tot nu toe we hebben we al sinds vorig jaar we een uh, debat gehad met uh, enkele agenten en op het gemeentehuis in Antwerpen zelf. Ze hebben verschillende onderwerpen besproken en vooral uh, dat hangjongeren vooral ook een uh, positieve invloed kan hebben. Heb je er verandering in is gekomen? Volledig, Allee, nog, nog niet 100%, maar uh, het gaat de goede richting uit. Op staat worden we meer gerespecteerd nu. Ze spreken ons vaak aan. Of dat we problemen hebben of dat we met vragen zitten. Maar daarvoor was er helemaal geen contact. Dan, zochten ze meestal, uh, dan, zo, uh, dan lokten ze meestal ruzie uit. Waarop op de plein, bij ons in de buurt, kwamen ze voorbij met, uh, ja, met de politiewagen, beginnen ze ons uit te schilden. En dat lopen ze achter ons, maar nu is dat veel verminderd. Ik denk dat op de eerste plaats vertrouwen in elkaar als partners en in de jongeren is het allerbelangrijkste. En betrokkenheid bij de jongeren is het absoluut de allerbelangrijkste factor. En dit wordt natuurlijk het meest uitgedragen door de jongerenwerkers zelf, die dag in dag uit met de jongeren direct werken. Maar ook vanuit de trainers van ID en de begeleiders is dat een enorme belangrijke inzet. Dus het geloven en vertrouwen dat de verandering mogelijk is. Nou, twee, het is natuurlijk superbelangrijk dat de jongeren zich uh, gezien en gehoord voelen. En daar is niet alleen, zijn niet alleen de jongeren van belang dat ze het goed doen. Maar de jongerenwerkers ID, maar ook de politiek. Want uh, als de politiek uh, nee zegt en elke keer weer de deur dicht doet... Ja, dan komen we natuurlijk niet zo ver. En dan worden ze ook bevestigd dat er een grote kloof is tussen de jongeren en de politiek. Maar wij geloven dus met dit project dat die kloof helemaal niet hoeft te zijn. Om te beginnen, als, je hebt een groep en die bestaat uit jongeren, coaches en jongerenwerkers. Uh, de jongerenwerkers hebben de coaches begeleid in, uh, in wat zij dus wouden doen. De, wat de coaches zouden doen was de jongeren zelfverzekerd te laten zijn. Uh, in vergaderingen, in debatten, in presentaties, in gesprekken met het stadsdeel. En dat deden we door middel van trainingen. En uh, de, wat de jongeren wouden bereiken is vooral leren en verandering waarmaken. Oké, okay, en wat hebben jullie uh, tot nu toe uh, bereikt met uh, jullie plannen? Wat we tot nu toe hebben bereikt? Um, een van onze doelstellingen was het plein veranderen. Uh, in de Diamantbuurt op het Smaragdplein. En uh, het plein was erg onveilig, kindonvriendelijk. Um, de hekken waren gevaarlijk als je daar tegenaan kwam. Het veldje waar ze op voetbalden, dat was verhard en geasfalteerd. Maar helemaal beschadigd. Dus als je viel haalde je je been open of je arm of, je, of, of erger. En... Um, wat we dus hebben bereikt is dat, we een, uh, dat het plein wordt opgeknapt, dus het voetbalkooi wordt opgeknapt. Uh, er komen verschillende activiteiten op een nogal kale plein en uh, daar zijn we toch wel heel erg trots op. Er zijn heel veel manieren om uh, met jongeren te werken. Wat maakt uh, dat debat nou speciaal? Want dit gaat toch uit van debatteren. Ja. Waarom is dat nou iets wat goed werkt? Uh, omdat je bij een debat met veel verschillende aspecten bezig bent. Um, je bent jezelf toch aan het presenteren, je mening aan het presenteren. Je bent met vreemde mensen of ook gewoon met bekende mensen aan het praten. Dus je praat in het openbaar met mensen. En het belangrijkste, je deelt je mening. Veel mensen denken dat als je je mening deelt, dat je gelijk een bepaalde kant kiest en dat je na het debat nog steeds zo denkt en nog steeds zo tegenover elkaar staat. Maar ze moeten ook weten dat na het debat het is even goede vrienden, je had alleen met elkaar een debat. En je bent dus in een debat met verschillende aspecten bezig en die verschillende aspecten die kunnen je verder helpen, later op school en ook in werk. People don't. We hebben geregeld met de buurt, het heet het Rijmertje en uh, vandaag is de opening waar we heel veel jongeren naast bij, bij zijn gekomen. Ja. Ja. Boys, zijn jullie blij met het pleintje of niet? Kijk eens. We hebben een moestuintje plaatsen wat we eigenlijk hier achter ook al hebben, daar. daar hebben wij voor aangevochten. en zijn we ook naar de gemeente gaan. Daar hebben we met de gemeenteraad gepraat. Uh, ja, dan krijgen we training van uh, hoe debatteer je, hoe onderbouw je argumenten, hoe vertel je dingen. Hoe, hoe je, uh, ja, ook bijvoorbeeld in het dagelijks leven, hoe je ergens op moet reageren als je, als je iets bijvoorbeeld niet bevalt en dergelijke dingen. Dus dat is wat we geleerd hebben. Dus we zijn we drie keer gegaan. Eén keer naar Antwerpen, één keer naar Brussel en naar Den Haag uh, met ID. Ja, ik ben uh, Michael Molls. Um, ja, ik uh, ben oud-prof. Ik heb uh, gevoetbald bij Ajax. We hebben om vandaag met hem bij het opening van het veldje, het treimertje. Uh, wat vind jij hier zo belangrijk voetbal? In ieder geval, uh, het houdt ze bezig. Het vergroot ook de samenhorigheid En ik hoop dat, uh, dat ze er allemaal heel veel uh, gebruik van maken. En wie weet, komt er wel een nieuwe profvoetballer uit deze buurt. Ja, dankjewel. Ja, jongen. Succes, man. Yes.